leerstoel is psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid. Er is enorm potentieel voor verbetering op dit terrein. Eigenlijk ben ik gewoon geïnteresseerd in wat helpt mensen hun leven weer op de rit te krijgen na uh, psychische problemen of, of wat helpt psychische problemen voorkomen. Militairen zoeken geen hulp wanneer ze kampen met mentale klachten. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Universiteit van Tilburg. Daar zijn werknemers vooral bang voor. Nou, mensen, uh, werknemers zijn vooral bang voor dat uh, openheid leidt tot het niet meer kunnen doorgroeien naar een hogere functie. 57% verwacht dat. En bijna 70% van de werknemers verwacht dat een tijdelijk arbeidscontract niet verlengd zal worden.